In In the summer In the Welkom over the game! Vandaag <laughs> gaan wij op doen. Download the face. En dat is wel de derde keer dat ik op downed, mijn opnameprogramma programma download, omdat ik op je toch een stom doe. Get ready for this time ik the the twee keer in, dus dat dus is niet goed. Dus ja yeah. Dus... Pliep. Pliep de shit. <laughs> God dang it. <middels> ik bedoel dat ik in de, in de, in de vakantie, 30 Oh, it dan. Um. God dang it. Ik, stom heb je wel <laughs> In ieder geval. dat Ik dat ik 30 uh, uploads in de vakantie zou doen. Dus heb ik... Krapjes. Ja, dat kan nog makkelijk maar. Je moet hier wel een paar doen per dag, maar oké okay, doe ik Ik ga gaan proberen. Ik hoop dat lukt. Het, het zou leuk zijn. Oh. Want ik wil sowieso 100 uploads. Dat is cool. <laughs> nee. Oh. Oh. Holy, fuck. What? What? what the fuck, slender, what the hel? salto, fuck yo slender, fiezer, fiezer, fi Dang het is onmogelijk, rastig, rastig, rastig, rastig, rastig, god, tang het, tang het, het, het, Bog yo yo bogo, damn. Oh, met toen de 360, damn it. Yeah, 360 slide. Oh shit! Dang it! He's <laughs> Ah! Oh my lady! for you. Take for Dang it! Ah! for you. Dang it! Ah! It Dang it. Dang it. Oh. Wow. What? 360. Wat een agressieve game. Da moe Santa. Get dang it. Get dang it. Get dang it. Get Oké, okay. okay. vind ik eens een totetje of ik het niet. Dus fuck you, je face. we gaan nou happy als een vind ik. die Crap, Oh. Doe het, Hans. Go, go, Hans. Als het is ook vast, oké. Dag, Hans. God dang it. God dang it, Hans. Move, ik doe jog hem. Ah! Go, Yoham. Whoa, 360. Go. Fuck you. Yeah. 60. God dang it. Wow noodle army. Everybody oh. dance now. 360 without arms. Oh shit, chat God dang it.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 Korte aflevering, sorry, maar eerst die gasten later even niet te abonneren. Ik het niet op mij te abonneren, natuurlijk. <laughs> ik het niet op Thijs te abonneren, Thijs' kanaal, Thijs' vergaal. Vergeet even... ik niet Kim die te abonneren. Eerst die gasten de volgende keer. Leef een fijne zomer.